Hey daar, ik ben Merlijn Twaalfhoven, dinsdagavond ben ik in Amphion, in uh, Doetinchem. En uh, de avond heet Het is aan ons. Ik wil je graag wat meer vertellen. Het staat natuurlijk mooi aangekondigd. Uh, het is aan ons, we gaan ons uh, idealisme inzetten om de wereld te redden. Maar hoe gaan we dat nou in de praktijk doen? Nou, ik zoek eigenlijk allerlei mensen, creatieve kunstenaars, mensen uit de culturele wereld... Maar ook mensen die werken in het maatschappelijke veld, aan sociale issues, misschien als vrijwilliger, misschien zoek je in je vrije tijd of naast je werk naar een manier om echt van betekenis te zijn voor je buurt, voor je omgeving, misschien voor de natuur. Nou, al die idealen zijn in onze wereld een beetje versnipperd. Iedereen doet iets, maar er mist samenhang, er mist een groter verhaal. En ik wil heel graag met jullie daaraan werken. Ik heb zelf ervaring als componist en muzikant om eigenlijk allerlei projecten te ontwikkelen die vaak nou, mooi zijn, maar ook vluchtig. En de afgelopen jaren heb ik gezocht, heb ik gebouwd aan nou ja, een idee om dus die verschillende vluchtige eh, incidenten, als het ware, samen te brengen en te verbinden. Het heet Het is aan ons en dat is omdat ik geloof dat we niet moeten wachten totdat er op politiek gebied of van grote bedrijven of van technologie oplossingen komen voor de grote uitdagingen van deze tijd. We hebben niet lang, ik geloof echt voor 2030, zullen we met een andere mindset moeten gaan leven. We zullen echt op een andere manier moeten kijken. We zullen veel meer samenhang moeten vinden, vertrouwen moeten vinden in de samenleving, in elkaar. En belangrijke zaken, zoals klimaatverandering, de groeiende ongelijkheid tussen rijk en arm, de dingen die technologie gaat doen, automatisering, robotisering, nou, dat soort vraagstukken zullen we moeten aanpakken. Nou, het wordt een leuke avond. Speels, uh, we gaan fantaseren, we gaan dromen, we gaan elkaar uitdagen. Uh, het wordt actief, maar ook muzikaal. Um, het is het beginpunt van een langer traject. Je bent van harte welkom om te komen. En tijdens de avond of na afloop kun je kijken: van oké, okay, wil ik verder? En we maken na, um, uh, zeg maar, voor, over een maand gaan we verder. Um, en maken we eigenlijk onze idealen heel praktisch. Gaan we echt kijken, hoe kan een sociaal iets misschien samenwerken met kunstenaars? Hoe kunnen we dat vervolgens naar de overheid brengen? Hoe kunnen we verbindingen maken? En hoe kunnen we nou, echt uh, veel meer samenwerken? Uiteindelijk ook met een landelijk netwerk. En dat is waar de Turnclub nu aan het, uh, ja, mee aan het bouwen is. Ik hoop je te zien dinsdagavond. Hoi hoi!